Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je een chatbot programmeren. Een bot of chatbot is kort voor chatrobot. Een chatbot is een computerprogramma dat met behulp van kunstmatige intelligentie menselijke gesprekken probeert na te bootsen. Wanneer wij als mens iets willen waarnemen, doen we dat met onze zintuigen. We kijken, luisteren en ruiken. Een computer heeft uiteraard geen zintuigen. In plaats daarvan gebruikt hij sensoren. De webcam of camera is zo'n sensor. De microfoon is er nog één. Een. een slim programma kan dus sensoren gebruiken om dingen waar te nemen. Bijvoorbeeld tekst, beeld en geluid. In deze en de komende twee missies ga je zelf drie slimme programma's programmeren die ieder gebruik maken van een sensor. Download nu eerst de bestanden voor deze missie. Klik hieronder op de button Bestanden downloaden. En unzip de map. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. In deze missie programmeer je een chatbot die jouw antwoorden in tekst kan begrijpen. Misschien ken je ze wel. Als je een website bezoekt, popt er ineens in de hoek een heel klein chatvenster omhoog. Kan ik je ergens mee helpen? Het lijkt soms of er een echt mens achter zit, maar het is eigenlijk gewoon een computerprogramma. Deze bijvoorbeeld, de chatbot Billy van Bol. Bedankt, Billy. Er zijn twee soorten chatbots. De zogenaamde taakgerichte chatbot, zoals Billy. Deze chatbots kunnen vaak maar één ding. Vragen beantwoorden over boeken, een pizza bestellen of de openingstijden van een winkel doorgeven. En de datagestuurde en voorspellende chatbots, zoals bijvoorbeeld Google Home en Siri. De tweede is iets slimmer dan de eerste. Chatbots werken met behulp van kunstmatige intelligentie. Maar belangrijker, ze proberen een menselijk gesprek na te bootsen, en dat is nog niet zo makkelijk. Ga maar eens na, wanneer je met iemand praat, luister je naar de toon waarop iemand iets zegt. Misschien let je ook op iemands gezichtsuitdrukkingen. Je hebt geleerd een betekenis aan woorden te geven en ook belangrijk, je kunt woorden tijdens een gesprek in een context plaatsen. Een voorbeeld. Wanneer je met iemand een gesprek voert over de lekkerste smaak ijs, weet jij wanneer deze persoon ijs zegt dat hij of zij ijs bedoelt om te eten en niet bijvoorbeeld ijs om op te schaatsen. Heel veel dingen die een computer uit zichzelf niet kan. Een taakgerichte chatbot probeert te achterhalen wat je van hem wil en je, vaak via vervolgvragen, naar een oplossing te brengen. Als programmeur van een chatbot ontwerp je dus eigenlijk een gesprek, een dialoog tussen mens en computer. Je gaat een taakgerichte chatbot programmeren in CogniMates. Pak het werkblad er maar eens bij. Ik heb een chatbot geprogrammeerd voor een Italiaans restaurant. Eerst heb ik het werkblad ingevuld. Het werkblad bestaat uit een aantal stappen, steeds een vraag en de mogelijke antwoorden. Door de tekst in te typen loop je zo door het script van de chatbot heen. Start met een vraag. Op de vraag geef ik alle mogelijke antwoorden, in dit geval pizza en pasta. Door het intypen van een antwoord ga je een bepaalde richting op en krijg je een nieuwe vraag. Weer met een aantal mogelijke antwoorden. Zo kom je uiteindelijk bij één van de vier mogelijke reacties terecht. Nu jij. Zet zo dadelijk deze video even op pauze en bedenk wat voor soort chatbot jij zou willen programmeren en noteer het op je werkblad. Bijvoorbeeld een chatbot voor een sushi-restaurant of een online gameswinkel. Je mag natuurlijk ook iets anders verzinnen. En als je geen inspiratie hebt, bouw je gewoon mijn pizza chatbot na. Ben je klaar? Druk dan weer op play. Dan het gesprek. Bedenk nu drie vragen. En ook de mogelijke antwoorden. En de reacties. Door het maken van een keuze komt er een nieuwe vraag op, met weer twee antwoorden. Zo kom je uit bij een van de vier mogelijke reacties. Vul ze in op je werkblad, nu jij. Gelukt? Mooi. Het gesprek is klaar. Navigeer dan nu in Chrome naar cognimates.me. Klik op Code and Play. Wanneer je Cognimates bekijkt, zie je dat het behoorlijk op scratch lijkt. Veel blokjes komen overeen, maar je ziet ook dat er een aantal nieuwe groepen codeblokjes zijn bijgekomen. Beeldherkenning training, teksttraining, spraak naar tekst en gevoelens. Met deze blokjes kun je een slim programma coderen. Klik nu op Bestand en Laden van je computer. Navigeer naar de map die je eerder hebt gedownload en kies dan het bestand Chatbot. Nu jij. Je ziet dat de achtergrond en de chatbot sprite al klaar staan. Uiteraard mag je ook een andere achtergrond of een andere chatbot kiezen. Eerst de code, een sequentie om de bot aan te zetten. Wanneer er op deze sprite wordt geklikt, zend signaal bot aan. En een tweede sequentie. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt, zeg Klik om mij aan te zetten. Zet de video even op pauze terwijl je je code schrijft. Dan de dialoog programmeren. Wanneer ik signaal bot aan ontvang... Vraag, wat wil je bestellen, pizza of pasta? Heb je een andere dialoog ontworpen, vul dan je eigen vraag in. Het antwoord dat de chatbot krijgt sla ik op in een variabele. Gerecht. Een variabele is een plekje in het geheugen van het programma waar een bepaalde waarde of bepaalde informatie wordt opgeslagen. Het is een goed idee om je variabelen een logische en beschrijvende naam te geven. Zeg dan binnen drie seconden ik ben dol op en dan de variabele, het gerecht dat ingetypt is. Nu jij. Om het vervolg van de code en de dialoog, het gesprek te bepalen, gebruik ik een aantal condities. Je programma leest de conditie en kijkt of de code in het blokje wel of niet uitgevoerd moet worden. En wat het programma anders moet doen. Als het antwoord pizza is, dan... Stel de volgende vraag. Welke pizza wil je? Ik heb een salami of een vegan. Opnieuw een variabele om de keuze op te slaan. Soort pizza. Hetzelfde voor de keuze van pasta. Als het antwoord pasta is, dan... Nu jij. Dan nog vier condities voor de verschillende mogelijkheden. Nu jij. Om het gesprek af te ronden of door te laten gaan, stel ik nog een vraag: twee keer toevoegen zendsignaal, nog bestelling. En wanneer ik signaal nog bestelling ontvang, vraag en wacht. Een variabele voor het antwoord. En een conditie om te bepalen wat mijn code moet doen bij het antwoord ja. En in alle andere gevallen. Nu jij. Nu testen en opslaan. In CogniMates hoef je niet in te loggen. Je kunt daardoor ook geen projecten online bewaren. Dus download eerst je project naar je computer. Klik op bestand en vervolgens op opslaan op je computer. Het project wordt automatisch gedownload. Nu jij. Download en test je project. In deze missie heb je ontdekt dat een slim programma sensoren gebruikt om informatie op te nemen. Geluid, beeld of, zoals in deze missie, tekstinvoer. Een slim programma kan op basis van deze data, deze gegevens, een keuze maken. De bot die je nu hebt geprogrammeerd leert alleen nog niet van de informatie die wordt ingetypt. Als programmeur zou je de bot wel kunnen helpen. Bij elke keer dat iemand iets anders intypt, programmeer jij deze mogelijkheid erbij. Jij helpt de bot slimmer te worden, met behulp van de voorbeelden die mensen intypen. In de volgende missie ga je een programma coderen dat de kleuren kan herkennen en zich daarop kan aanpassen. En in plaats van één voor één van losse voorbeelden te leren... Voer je dit programma van tevoren al een hele berg voorbeelden. Als je nog zin hebt om door te gaan, kun je nog meer mogelijkheden aan je bot gaan toevoegen. Probeer bijvoorbeeld nog een gerecht toe te voegen. Of de conditie zo te coderen dat wanneer iemand iets anders intypt dan deze twee gerechten, hij weer opnieuw de eerste vraag herhaalt. Of nog een chatbot programmeren. Leuk dat je hebt meegedaan. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat.